EnRise levert hele hoogwaardige kwaliteit, dus je krijgt echt een product uh, wat werkt. Ik ben Yuri Treur, ik ben uh, director e-commerce en customer service bij Simple. Simple is de SIM-only provider van Nederland. Uh, we bieden goedkope abonnementen aan waarmee je kan bellen, sms'en en internetten zonder gedoe. Ik ben Arjen Bakker en ik ben Product Owner bij Simple. Andreas heeft een hele belangrijke rol gespeeld in het succes van Simple tot op heden. Tijdens de ontwikkeling van ons nieuwe platform een belangrijke rol gespeeld als technology partner. En een aantal belangrijke nieuwe tools voor ons ingebracht waarmee wij in staat zijn... ...om veel mensen onze website te trekken en een hoge conversie te realiseren. I finally got you. The most wanted in the West. I'm not the most wanted. Simple is, they got the best price and the best network. Simple is the most wanted. Enrise draagt natuurlijk bij een gebruiksvriendelijke en stabiele omgeving waar onze klanten elke dag mee werken. ander hoogtepunt zijn alle awards die we met elkaar winnen zoals als beste getest door de Consumentenbond of de website van het jaar award die we nu al twee jaar hebben gewonnen. Dat zijn natuurlijk wel mooie waarderingen die wij krijgen voor het werk wat we samen met Enrise leveren. Ik ben Vincent Tenneglo. Ik ben Solution Architect van Simple in het IT-team. Een van de belangrijkste IT-uitdagingen die we het afgelopen jaar hebben opgelost... ...is wel het veranderen van het nummerbehoudlandschap in Nederland. Het was een legal required project. We vragen X, maar we krijgen X plus terug. Dus heel vaak uh, ja, wordt onze wens, of eigenlijk soms dragen we zelfs een oplossing aan... ...maar dan krijgen we een hele andere oplossing terug die eigenlijk veel beter uh, ja, voldoet aan onze wensen. De manier waarop wij uh, met Enrise samenwerken is zeer intensief. We zorgen ervoor dat we geregeld op kantoor zijn in Amersfoort. En uh, wat we ook zien is dat er ook product owners, maar ook developers uh, hier in Amsterdam uh, bij ons komen. Enrise levert hele hoogwaardige kwaliteit... Dus je krijgt echt een product uh, wat werkt. Ze voelen ook echt als collega's van ons en uh, ja, dat we veel plezier hebben met elkaar. Dat plezier draagt natuurlijk bij aan het succes uh, van Simpel en, uh, en van het product.